Gefeliciteerd ook, Moed, bij jouw naam. En Berber? Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de luidste familie van Nederland: de familie Romein. Voor mij een uniek momentje. Altijd gelijk, Mr. Wright. Maar uh, net wakker. Nou, je ziet de vogels. Um, ik ga uh, vandaag de kerstcadeaus met de kids uitpakken. Eigenlijk zou ik eerst een bakje koffie doen. Mijn eerste koffie. Maar laat ik gewoon die cadeaus doen. De kids kunnen niet wachten en ze hebben er gewoon zoveel zin in. Dit was even mijn intro. Ik ga de cadeaus doen. Jullie gaan zien wat je... Doei hoor. Ik ben s'morgens niet mezelf. En ik ga eerst een paar sokken zoeken. Hey, uh, kijk jullie maar hoe de kids de cadeaus gaan uitpakken. Want daar ga ik nu heen. Wat heb jij? Moet je helpen? Ik kan nog één pakken. Kom maar, Berber. Nee, Berber. Eerst deze. Ik ga jouw cadeau niet openmaken. Kom eens hier. Oh. Scheuren. No Zijn jullie nou weer. Wat heb jij? Hey. Jij hebt ze nou oh. uitgepakt. Een dino Playdoh lala la la. Ja. Wat is het dan? Playdoh lala la la. Playdoh lala ja. la. Nieuwe nieuwe knuffels. Wat is dat? Ik heb... zeepjes. Ik nog ook klei. <treeks> oh, Allemaal. Allemaal klei en wat heb jij? Puzzle. Oh, wow. Oh. Maar, hey, ja. nou er allemaal nieuwe cadeautjes zijn, ja. er zijn ook kindertjes die geen cadeautjes krijgen. Dus, wat ja. kunnen wij doen, ja. als alle cadeautjes zijn uitgepakt een keer, ja. kunnen we gaan uitzoeken welke... Ja. Even stil, welke cadeautjes er ja. weg kunnen naar de andere kindjes. Ja. Want dan kunnen andere kinderen ermee spelen, dus dan kunnen we cadeautjes... Of, uh, Speelgoed uit de kast wegdoen. Wel nou, er liggen nog meer cadeautjes. Maar eerst maar openmaken, maken, hè? Hey, hier zit Tom. Dan past aan. Oh wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Met Tom. Ik weet niet wat dat is, man. Maar... Wow. En wat staat daar? Wat staat daarop, Beiber? Wat staat daarop? Laten zien. Berber, kom, gaan we samen openmaken. Papa. Tampasla. Tampasla. Ja. Voor, voor, voor, voor papa. En eerst wil ik die van Berber zien. Het is een beetje moeilijke inpakpapier. Wat zal daarin? Ik voel wat. Ik voel wat. Gaan we eens mooi. Oh, gaan we eens mooi laten zien? Kijk eens. Wauw! Wat zei je? Kan jij hem openmaken? Ja. Ja, papa moet ook maar cadeau openmaken. Papa is helemaal niet van de cadeautjes. Papa geeft liever cadeautjes. Maar goed, voor deze keer zal ik de hand over me halen. Kan je mij helpen? Even wachten. Een draai! Ja, lekker warm! Aan papa geven? Waarom aan papa geven? Nog meer, nog meer, ga, ga jij mijn cadeautje voor me openmaken? Ga jij maar openmaken? Wil ik wel zien wat papa voor cadeautje krijgt? Oh, nog een lekkere warme t-shirt! Oh, ja papa wat alles te koop nu staan hè? En wat zit daarin? Daar is voor mama. Ja, maar die mag Brian openen. Nee. Maar. Hallo, hallo? We hebben nog een zak. Hallo. En zijn jullie. Ho, ho, ho. Hallo? Zijn jullie. Brian en Berber? Zijn jullie nu al blij met de cadeautjes? Ja. Hier staat Brian en Berber. Voor jullie samen? Oh, samen openmaken? Nee, we gaan. deze samen openmaken. Hoi oh, ja! Hoi Wow. een klok. Een klok. Een kalender. En weet je wat papa's grootste cadeau is? Ja. Dat zijn jullie. Ja, ja, ja. Wow. Wij zijn jullie zijn mijn cadeaus. Ook. Oh ja, en mijn koffie, dat is mijn fijne uh, uh, cadeau. Wag uh, uh, uh, jij met dat ja, cadeau? Die is aan mij. Ja. En daar is Berber's cadeau. Wow! Wat, wat, wat, wat? wat? Een kou! Een kou! Een bord, een kersbord. Een Daar kunnen we van eten. Een kruissoepje. Papa, mama, Brian en Berber. Ga jij die maar openen? Oh jee. Wat zal dat zijn? Wow, kijk. Wat heb jij? Wow, wow een boot! Bo oh, jij hebt heel wat te doen vandaag! Mag ik hier bouwen? Ja, die mag je zo bouwen. Kijk eens! verwachten. Zet hem maar even wachten. We hebben nog allemaal cadeautjes hier liggen. Ik heb niet, Berber. Moet ik helpen, Berber? Moet ik helpen of niet? Ja. Wat staat hierop? Cupcakes. Cupcakes, nou. Voor ja. jou. Voor mij? Ja, ja mijn papa eet toch geen cupcakes? Staat hier berber op? Berber. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zwaaien, de buurvrouw. Dat doen we ook altijd z'n hè, met de hond. Zo! Waar is nou weer de opening? De laai, die is eng! Kijk eens! Een zoekboek! Hoppakee! Een zoekboek? Ah, ik okay. sta bij dood! Zo! Laten zien, Laat oh zien. laten zien van! Uh, ik ga niet! het zien! Help me! Help me! Help me! Hoppa! Een flesje voor je pop. Kun je je pop weer water drinken geven? Magische drinken. En nog één. Nou. Nog een keer. Volgende. nog een keer. Wat niet nog een keer. Jawel. Nee, dat ook niet. Ik wil maar één keer, maar ik wil niet dat keer. Oké. Gaat het lukken, Werber? Nee, nee, nee. Dat Nou, dat lukt wel. Zie je, het lukt wel. Oh, de weather is fijn en nice. Wat is dat? Laat het goed zien. Minimo. Wat leuk. geen maar mama. We leggen het op tafel. Nog meer. Hoeveel komt er wel niet uit de toverzak? Laat eens zien, laat eens goed zien op de camera. Nee, sokken. Sokken met mini mouse erop. Panties. Uh, Majo's. Ik heb sokken. Lekker hoor, lekker warm. Wat nee, oh, is dit dan? Sokken. Oh, dat is die fles. Die leggen we ook in, ja. hè. Heb... En wat staat daarop, Berber? Ik uh, ben Foxy. Kom maar. Kom maar. Hij meisje. Wat zat er in dit papiertje? Ik heb hem zelf in elkaar. Ah, oh, cool. Megano heet dat. Maar, is er nog veel, mama? Papa moet een beetje opschieten. Mama. Je mag ook gaan dat ik uh, straks een fotootje ervan maak. Ja, een videootje dan. Helpie, je... nou, dan gaan we eerst even helpen voor dat papa. Oh, the weather was fine and nice for. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, wat papa gaat doen. Kijk, wat papa gaat doen. Kijken, kijk. Play-Doh. play Ja. Wat heb jij? klei. Oh, maar dat is leuk. Mama, nog een cadeau voor mij? Hier ligt jouw stapeltje. Ik ben even kijken ah, Hier is mijn stapel. Dat is mijn stapel. Ja, dat is jouw stapel. En dan is maar... alles gedaan. Zo, nou dan gaan we dat nog even doen. Kom maar, El. Oh, oh, je mag nog een foto van mij maken. Lee, le, le, le, le, le. Gaan jullie dat maar lekker uitpakken? Zo, en nu ben ik een tijdje wakker en uh, ja, is onze eerste kerstdag uh, lekker bezig. Ik ga nu even de video bewerken voor jullie. En jullie zien hem eigenlijk. Uh, jullie hebben hem al gezien. Uh, achter mij hangen jullie allemaal. Jullie die ik lief heb. Mijn zuster, Patrick, Marlon. Het kind van Marlon. Mijn vrouw en ik. Het gezin. Mijn vader en moeder, uiteraard. Mijn opa en oma. Waar zijn. Mijn opa oma zijn gevallen. Die moeten we zo eens opzoeken. Sorry opa oma. Maar in ieder geval, oma, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En uh, ja, misschien moet u even in de reacties hieronder even neerzetten welke kledingmaat u heeft. Misschien heb ik binnenkort dan een leuke verrassing voor u. Ja en natuurlijk, uh, ja, gloeiende gloeilampen. Hoe ga ik het zeggen? Ja, jullie zien het al aan me. Ik, uh, ik heb een volle gezicht. Ik heb een... Uh, wat brede buikje gekregen, maar. Een brede buikje. Ja, ja. <lacht> Vrijdag vandaag. Eh, om 12 uur vannacht is het 7 weken geleden dat ik alcohol heb gedronken. En het speelde nogal veel uh, in mijn leven. Zo uh, zagen jullie ook heel veel in de video's. Treeën bier voorbij komen. Die zijn voorbij. Want ik zit tegenwoordig, en dan pak ik hem even erbij aan de ijsthee. Peach is dit, maar ik vind de lemon variant lekkerder. Ik wens jullie allemaal een hele gezegende kerst. Zijn jullie er blij mee? Ja! En wat zeggen we dan tegen alle kijkers van de familie Fijne kerst. Fijne kerst! Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.